Welkom allemaal, in deze video gaan we rekenen met kwadraten van negatieve getallen. In een vorige video heb je gezien wat een kwadraat is. Namelijk, als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt, dan krijg je een kwadraat. Maar hoe werkt dit nu met negatieve getallen? Bijvoorbeeld, het kwadraat van min 4. Dat is dus min 4 keer zichzelf, oftewel min 4 keer min 4. Voor een kwadraat van een negatief getal moeten we qua notatie op één ding heel goed letten. Namelijk, we zetten haakjes om het negatieve getal, voordat we een klein tweetje boven het getal of boven het getal zetten. Dus vergeet die haakjes niet. Het uitrekenen van een kwadraat noemen we kwadrateren. In ons geval dus, min 4 in het kwadraat is min 4 keer min 4. Min keer min wordt plus, 4 keer 4 is 16, dus we krijgen als antwoord 16. Gaan we nu eerst even verder met een hele belangrijke regel. En deze moet je uit het hoofd leren. We weten inmiddels, min 5 tussen haakjes in het kwadraat is min 5 keer min 5 en dat is 25. We hebben een negatief getal, vermenigvuldigd met zichzelf. Dus de uitkomst is positief. Immers min keer min geeft plus. Als ik nu geen haakjes zou gebruiken, dan gebeurt er iets anders. We zien min 5 zonder haakjes in het kwadraat. Ik moet dan eerst die vijven met elkaar vermenigvuldigen. En zet dan de min ervoor. Dus let goed op, hier staat nu min 5 keer 5. En min 5 keer 5 is een negatief getal keer een positief getal, dus die uitkomst is negatief, en 5 keer 5 is 25, dus ik krijg min 25. Dus als ik een negatief getal zonder haakjes kwadrateer, is de uitkomst negatief. Laten we gaan oefenen. We hebben tussen haakjes min 6 in het kwadraat, plus min 3 zonder haakjes, ook in het kwadraat. Volgens de rekenvolgorde moet ik eerst kwadrateren, dus ik begin met die min 6 tussen haakjes in het kwadraat. Ik weet min 6 keer min 6 is 36, min keer min wordt plus. Hier moet ik nog bij optellen die min 3 zonder haakjes in het kwadraat. Min 3 zonder haakjes in het kwadraat is min 3 keer 3, oftewel een negatief getal keer een positief getal. Geeft een negatief getal als uitkomst. 3 keer 3 is 9, dus ik krijg min 9. Nu zie ik nog staan plus min, dus ik kan dit nog wat korter schrijven. Plus min wordt min, ik krijg 36, min 9 en dat geeft 27. Gaan we naar de volgende. Min, min 8 tussen haakjes in het kwadraat, keer min 3. Ik begin met het kwadraat. Min 8 tussen haakjes in het kwadraat, de uitkomst gaat positief worden. 8 keer 8 is 64. Even goed opletten dat ik die min die daar nog staat er weer voor zet. Dit alles nog vermenigvuldigen met min 3. Dat geeft een negatief getal keer een negatief getal, dus die uitkomst gaat positief worden. En 64 keer 3 is 192, dus de uitkomst